Hij je bood, praat mij bakker bakker, Sisweda en Ozinga in Peijem. En op de hoeken Pijum, daar in Peijem zit een pleat En naast die pleertjes zit een hoes. En onder dat hoes zit een grutte, betonkelder. En in die betonkelder zit Sisweda. Het mooi. Nou, wat wie het? 15 oorden? 15 oorden, ja. Wie ik nou al niet zo poppen bij. Ja, hoe wie die. Ja, dan zit je dus in die kelder. Hoe is zo'n. Zo uh, ja, hoe, hoe maak je dat mooi? Van ik wat boetenbad. Nou, het normale leven van eten en drinken drong er wel terug, want de treppen van die kelder die kwam uit in de keuken. Nou, en die wie eten en drinken genoeg, dus dat rode we. Ja, net warm eten hier, trouwens, ook net verlet van. Heb er een soort spanning? Ik heb niet zo verteld, er wel een, we een beetje een sfeer in de kelder natuurlijk. De vleut ook de hele dag granaten uit En wij tellen als en dan het aantal tellen... tussen het fluitje van de granaten en de inslag... of de explosie, dan kunnen wij ongeveer berekenen... met de inslag in het dorp Krijgt zat hij dat mooi mee... bijanlegd en tonen dan door, hè? dan geren je de klap ik? En dan geren je de klap en dan tellen je dus het aantal tellen. En dan bereken je het aantal meters. En dan dacht je nou, daar en daar en daar zijn ongeveer de, de inslag bewust hè. Dan ga je dus toch een beetje een beeld van wat je boetendes dus bad. Ja, en het stond natuurlijk al de verstrekkers naar de buskruut in in het dorp. Ja, die geurie steed je nog heel niet bij? En die steert je nou wel bij. En hier in de graaier en Jonken, daar Roem Keij en Hindes. En die een verschrikkelijk de hele dag aan Balden. Daar en nacht terug. En dan wie een trossen in de kelder en tekkers, dus dan lopen we een beetje op de sliep met ze. En dan wie een hond die kreeg nog jong, dus dan vermaakt weer een beetje een nou, ambitie en verder dan, weer net zo vol te rijden. Hoe lang ga je er zitten? Van een man die te jong, tot waanzin te morgen. Dat is een aardig Ja, dat is een aardig ja. En dan kon je eruit, die, ja, op die waanzin te dan. En wat, wat tref je hier aan nog? Nou, een rommel overzeld in het hele dorp. Deer de Duitsers, deer de kei, deer de Hindes. die het je in om omfjauwriem, maar de eer plat op een kop. Kei maar de stut omhegen die het hen Al Alle militair tuch, Koppelrim, lezers, kwartier met geweren nemen op. Gaals? ja, gaas. En het hoes, wat wie er nog van hoort? Nou, we zijn en hoes, daar weer niks van hoort. Tenminste, net zodanig dat je erin in kon. Dus wij hebben nu weer het rekken om dat te wennen dan. In het huis van een familielid. Ja, in je kwam naar boet, je vertelde ik nog wat over een Canadese soldaat hier. Die kwam naar hem toe en die smeet ik nog een handgranaten binnen. Nou, dat weer om het van het slatoffensief, door de Canadezen hier. Uiteindelijk pijn breken. En nou, het hoe zou hebben, waar wij hem daar in de kelder? Toen er op omke, terwijl de een ontluchtelingsbuis wat ze niet versteen kon. En toen vroeg omke, u in een kelder, wat is dat wij Hollanders in het Engels? Nou, wij zouden Dutchman. Nee, ze hadden dat is Duitsers. Nou, toen in de Canadezen daar in de warmassen, merken worden dat de meesten in de kelder vieren. Dus toen bliksem ze nou een hand gedaan, door het erker naar binnen. Nou, dat we in de voorkeur hebben, natuurlijk alles om warme dat ken je wel. Nou, dat is een ambitie wat we in en boeten kunnen beleefd hebben. Hier ja, nog even naar, naar Bakarta. Ja, jouw een orenkans van het warp, je kreeg die hele stream vlechteling. Ja. Wat, je, wat, wat krijg je dan zelfs mooi van die verhaal? Nou, nog. Nou, daar het lang heen, hier. Ja. Dat eerst kwamen de mensen hier van het echter dat wies ik nog even aan. En uh, dus die waren vlak bij de ingang van, de, van het Denpaard. Die kwamen eerst en toen kwam die familie die het van de Boord van Bruinsma kwam, kwam weer. De weer de sommige schelden weer snuivelen in, uh, in woens, dat wisten die mensen toen nog niet eens. Dus dat ze bij ons westen wisten ze dat nog niet. En ze zijn er niks en uh, die uh, nog reinen komen, verzommelijk die ben de orde daar verder gaan naar Adem. En waar het net reinen kon, blijven bij u in de riegen. Haast meer, Oerverrechtelingen van Payem.